Waar hou jij je nog klein in je bedrijf? Waar deel jij je missie niet? Waar deel jij je visie niet? Omdat je bang bent voor de reacties die je krijgt. Of wat je deelt. Vanmorgen ging ik de hond uitlaten. Het regende dat het groot. Ik kwam een capuchon op. Ik liep met twee honden uit. Dan kan ik dus niet ook nog een paraplu hebben, snap je? En uh, ik dacht. Dit gaat niet zo'n dag worden. Dit gaat niet zo'n, zoals ze in het Frans zeggen, train, train, quotidien dag worden. Zo'n saaie sleurdag. Want ook vandaag wil ik het verschil maken. En dus ook vandaag wil ik ondernemers inspireren. En daarom maak ik deze video. Want elke dag kan je het verschil maken. Dus mijn vraag aan jou is, waar hou jij je nog klein? Heb je het wel eens over je bedrijfje? Wat doe je als iemand anders het heeft over hoe gaat het met je bedrijfje? Maak je dan ook een bold move? Zeg je dan precies, ik heb geen bedrijfje, ik heb een onderneming. Waar steek jij je kop ook niet boven het maaiveld uit? Omdat je bang bent dus voor de reacties van anderen. Waar deel jij je visie niet? Jeukt het wel en wil je dat wel doen? Maar ben je dus een beetje bang voor wat men gaat zeggen onder je post of als jij je nieuwsbrief uitstuurt. Bang dat mensen zich uitschrijven, bijvoorbeeld. Terwijl ik denk, als mensen zich uitschrijven is dat helemaal prima. Laat ze maar gaan, dat zijn toch niet je ideale klanten. Of deze mensen zullen toch nooit met je samen gaan werken. Dus laat ze maar gaan. No problem. En als iemand een hatelijke reactie geeft over jouw post, dan is het altijd nog de reactie van de ander. Op iets wat jij deelt, wat jouw visie is. En een ander mag ervan vinden wat hij wilt. Je kan het ook laten bij de ander. Ja, dus steek je kop boven het maaiveld uit, ondernemer. En ga ook eens naar wat mag er nou anders gaan. Wat durfde je eerder niet te doen? En als je de grotere versie van jezelf bij de kladden grijpt, ga je doen. Ga je de uitdaging aan. He, dat kan van alles zijn natuurlijk. Inderdaad. Dat bericht schrijven waarin je heel duidelijk je visie deelt. Of inderdaad dat webinar geven waardoor mensen direct tot je aangetrokken voelen. Direct ja zeggen in je webinar met je gaan samenwerken. Dus wat is jouw besluit? Wat ga jij ownen? Gewoon omdat je ook het beste bent in je vakgebied. Omdat je iets te brengen hebt in de wereld. Omdat jij je klant het allerbeste kan helpen. Omdat jij daar echt bent. En omdat je echt bent. En hoe echter je bent hoe meer mensen echt op jou zullen gaan aanhaken. Maar je moet wel echt laten zien wie je bent. Ik wil je uitdagen om je inner badass meer te gaan claimen. Om je lef te laten zien. Je stoerheid die er in je zit. Wat, wat is badass voor jou? Voor mij is het iemand die besluiten durft te nemen. Iemand die lef durft te tonen. Die avontuurlijk is. Die nog niet weet wat de consequenties zullen gaan, zijn, en er wel voor gaan. Iemand die ruimte pakt en ruimte inneemt, die onderneemt als een ondernemer en niet als een werknemer. Iemand die werk geeft en niet zelf een soort werkgever wordt van zichzelf. Enkele overwegingen. Nou, maak vandaag ook een uitzonderlijk goede dag. Schrijf je in voor de Claim Your Inner Badass Challenge. Hier gaan we aan de slag met jouw innerlijke power. Die gaan we herontdekken, zodat jij ook in flow kunt ondernemen. We gaan bold moves maken om jouw dromen te realiseren. Schrijf je hieronder in. We gaan oude overtuigingen en eventuele blokkades gaan we oplossen. Zodat je echt in je kracht gaat staan. Daarnaast gaan we het ook hebben over één van mijn favoriete onderwerpen. Money, geld en overvloed. Want het is overvloed al om je heen. We gaan ontdekken wat je nu misschien doet, waardoor je geld tegenhoudt en wat je kunt doen om het te verwelkomen. We gaan ook de wet van aantrekkingskracht bestuderen, hoe je die kan inzetten voor jouw bedrijf. Je herontdekt jouw unieke kracht die ervoor gaat zorgen dat klanten zich magisch tot je aangetrokken voelen, juist omdat jij Jou bent. Deze challenge organiseer ik samen met Jeannette Diepenbroek. Zij is Badass Spiritueel Business Coach en Healer. En ik ben natuurlijk je Badass Business Result Coach. In één week gaan we aan de slag met de psychology van een succesvolle online business. Van 80% is psychology en we gaan voor jouw succes de aankomende week. Doe je mee? Je bent van harte welkom. Schrijf je hieronder in.